Welkom bij Tomzorg. Ik wil u graag onze duwstoel Astrid presenteren. Zoekt u een duwstoel, makkelijk opvouwbaar en licht, maar met maximaal zitcomfort, dan is de Astrid onze beste keuze. Allereerst is de Astrid op verschillende manieren in te stellen, zodat u in ieder geval altijd een goede zitpositie vindt. Allereerst door middel van de voetsteunen die traploos in lengte instelbaar zijn en uitgevoerd natuurlijk met een enkelband, zodat nooit een voet van de beensteun kan afglijden en onder de stoel kan komen, wat natuurlijk een onprettige situatie is. Daarnaast kunnen de armleuningen in hoogte worden ingesteld, zodat hij ook altijd een perfecte zit vindt. Zeer comfortabel, met een dikke zitting en een dikke gevolste de rugleuning. Niet alleen zacht en comfortabel, maar natuurlijk ook isolerend als u bijvoorbeeld tijdens wat koudere dagen met de duwstoel onderweg bent. Voorzien van hele goede remmen aan beide kanten en van grote wielen met passieve rubberbanden, zodat u nooit lek kunt rijden, maar wel een hele comfortabele rit. Voor degene die achter de duwstoel loopt is aangedacht, gedacht, want de handvaten zijn in hoogte instelbaar zodat ook een wat kleiner of groter persoon altijd een goede duwpositie achter de astrid kan vinden. Nog voorzien van een klein vakje bij de zitting en nog een vak achter op de zitting om wat kleine persoonlijke spullen nog in mee te kunnen nemen. Voorzien van een stoephulp, wat natuurlijk altijd prettig is om een stoep of drempel op te rijden. En voorzien van goede, stevige handremmen. Erg makkelijk als u een helling op of helling afrijdt om bij te kunnen. Rijden. Natuurlijk klein opvouwbaar, de beensteunen zijn makkelijk opneembaar. En de stoel is heel makkelijk opvouwbaar. Allereerst klikken de armsteunen weg. En daarna kan de hele stoel opgevouwen worden. En blijft feitelijk een klein, handzaam pakket over. Om achter de auto te zetten of in de openbaar vervoer mee te nemen. Dan kun ik ook makkelijk weer en snel terug in gebruik. Voetsteunen ingelonteerd. En de Astrid is weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u een duwstoel met maximaal zitcomfort, maar toch klein en licht, dan is de Astrid een zeer goede keuze. Mocht u overgaan tot de aankoop van de Astrid, wens ik u daar heel veel plezier mee. En ik hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.